Vandaag zijn we in het gemoedelijke Bunnik waar het Bovachuis staat. We zullen hier kennis maken met Wouter Biestraten. En uh, het zonnetje schijnt, ik heb zin in koffie. Laten we even snel de stoeltjes pakken. Daar staat hij al. Hey. Goed je te zien, Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het ermee? Lekker. Ja? Fijn. Kijk aan. Kijk eens, stoeltje. Dank je. Dom. Zo. Zitten we dan op deze mooie locatie, Wouter? Zeker. Tof om hier te zijn. Uh, we zijn hier bij het Bovaghuis in Bunnik bij viabovag.nl om precies te zijn. Ja, klopt, Dat klinkt als een website. Is ook een website? Ja, dacht ik al. Ja, viabovag.nl is de website voor Rijdt Nederland. Wij bieden een mobiliteitsplatform mm -hmm. voor iedereen die eigenlijk een vraag heeft met betrekking tot een voertuig, kerven, auto. Nou ja. We doen een keuzecoach. Als je even niet weet waar je terecht moet zijn, dan kun je vragen stellen. Als je je auto wil inruilen, kun je bij ons terecht. Als je een auto wil kopen, kun je bij ons terecht. En op die manier vormen wij de helpen in hand van Rijden in Nederland. Wat is jullie doel met dit platform? Ons doel met dit platform is dat wij een mobiliteitsplatform zijn, wat ik net zei. En die eigenlijk de gebruiker, de consument ontzorgt in zijn zoektocht naar een nieuw voertuig. Ja, oké. Okay, interessant. Zeker, ja. Het is heel tof en we doen ons best om het zo passend mogelijk te maken. Ja. Dus echt voor jou en niet dat je binnenkomt en denkt dit kan voor iedereen zijn, maar echt puur persoonlijk. Op maat. Op maat. Wat doe jij zoal op deze locatie Wouter? Ik ben UX designer, werk op de tweede verdieping.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 puur voor het ontsluiten van mobiliteitsbedrijven naar het platform. Dus hun aanbod en vanuit die kant gedacht. Mm -hmm. uh, nu is de beweging anders en, en die focus is naar de consument gegaan. Dus wij kijken nu echt van oké, okay, wat kunnen we voor jou betekenen als consument? En, en trekken je dus ons platform in. Dus daar waar we eerst op mobiliteitsbedrijven gefocust waren, is nu de, de uh, richting naar de consument. Uh, en op die manier trekken we eigenlijk allebei de partijen naar elkaar toe, vragen en aan aanbod. Uh, en helpen uh, de consument zo uh, in een uh, mobiliteitsvraagstuk. Oké, okay, nice. En met hoeveel mensen doen jullie dat? Een handje van 30, 40. Oké, okay. ja. zijn er veel. Ja, zeker veel, ja. Wat is er zo bijzonder aan deze locatie, Wouter? Twee dingen zijn uh, bijzonder. Hier zit en via bovag.nl uh, wat ooit als concept hier begonnen is, als idee, uh, in het bovig Huis. Uh, nou, de tweede is Bovag zelf. Uh, daar zie je een replica van de kroeg Noord-Brabant. Uh, waar het vroeger in 1930 is opgericht, dus die hangt allemaal vol met memorabilia. Uh, dus dat is heel tof. Ja. Uh, en het is een heel mooi licht pand. Ja. Ja, Eentje. Ziet er mooi uit, plus een stukje lastig hier wat je zegt. Ja. Leuk. Hey, en wat maakt het voor jou zo tof om hier te werken? Uh, het, wat voor mij mooi is om hier te werken, is dat uh, mensen kijken naar de expertise die je hebt. Naar je eigen specialisme. Uh, je kunt vragen stellen aan elkaar als je iets niet weet, kom je naar elkaar... Uh, er is altijd ruimte voor overleg. Uh, twee weten meer dan één. Uh, en zo kom je samen tot uh, grotere ideeën en uh, goede concepten. En ja, daar, daar profiteren we allemaal van. Dus, ja. Klinkt mooi. Zeker. Mag ik jou bedanken voor je verhaal? Dat mag. En ik zou zeggen tot ziens. Tot ziens. Hoi oh ja. Hoi. Dat was het weer. Bunnik, ben jij benieuwd waar wij de volgende keer naartoe gaan? Houd onze pagina dan in de gaten. Hoi hoi.